Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de basis van de Sympathicus en de Parasympathicus. Laten we even beginnen bij het begin, wat ook alweer de Parasympathicus en de Sympathicus zijn. Dat zijn twee losstaande onderdelen van ons autonoom zenuwstelsel, die heel slim samenwerken, maar wel echt aparte onderdelen zijn met hun eigen zenuwen, hun eigen receptoren en eigen neurotransmitters. Zij regelen allebei de automatische processen in ons lichaam. Denk aan je hartslag, aan de pupilgrootte, ademhaling, dat soort zaken. Gelukkig maar, want anders hadden we daar allemaal bewust over moeten nadenken. Dus gelukkig is daar een ander systeem op bedacht. Het onbewuste onderdeel van ons zenuwstelsel, oftewel ons autonoom zenuwstelsel. En die bestaat uit twee onderdelen, de sympathicus en de parasympathicus. En officieel ook nog een derde, het enterische zenuwstelsel van onze darmen waardoor zij zelfstandig kunnen functioneren, maar die valt buiten het bestek van deze video. Wat ze doen is het volgende. De sympathicus ken je als de fight or flight reactie. Dat is onze aanstand en het zorgt voor acties zoals een snellere hartslag, het verwijden van de luchtwegen, minder vertering, minder speeksel aanmaak, een ontspannen blaas waardoor je minder hoeft te plassen, pupilverwijding en nog veel meer. De parasympathicus ken je als de rest- en digest-reactie. Het is onze uitstand. Of nou ja, herstelstand is eigenlijk een beter woord. En dat zorgt voor onder andere een langzamere hartslag, het vernauwen van de luchtwegen, de vertering doet zijn werk, speeksel wordt aangemaakt, je gaat meer plassen en je hebt pupilvernauwing en nog veel meer. Zowel de sympathicus als de parasympathicus starten in onze hersenen. Wat natuurlijk niet gek is voor een zenuwstelsel. De sympathicus gaat via het ruggenmerg naar beneden en ontspringt op meerdere niveaus uit het ruggenmerg tussen C8 en L2. Vervolgens schakelt de zenuwcel over op de tweede zenuwcel, in een ganglion. Daar hebben we er meerdere van waarvan de grensstreng een bekende is, dat is een aaneenschakeling van ganglia vlakbij de wervelkolom. Daar schakelen de zenuwen over op de tweede zenuwcel en gaan richting het doelorgaan. De parasympathicus gaat met name via de hersenzenuwkernen, waaronder een hele bekende zenuw, de nervus vagus, de belangrijkste parasympathische zenuw en tegelijkertijd ook een van onze twaalf hersenzenuwen. Ook is er nog een deel dat ontspringt juist helemaal aan de onderkant van ons ruggenmerg, het sacrale ruggenmerg S2 tot en met S4. Hierbij schakelt de eerste zenuwcel ook over op de tweede zenuwcel in een ganglion. Voor de parasympathicus liggen deze ganglia juist heel dichtbij, of zelfs in, onze organen. En vervolgens wordt daar dus pas overgeschakeld naar de volgende zenuwcel. Dit zijn zenuwen die lopen van de hersenen naar het lichaam, wat we ook wel viseroefferente vezels noemen binnen het autonoom zenuwstelsel. Er zijn ook zenuwen binnen het autonoom zenuwstelsel die de andere kant op gaan, van het lichaam naar de hersenen, en die noemen we de viscero-afferente vezels, en die registreren met name zaken zoals pijn en uitrekking. Er zijn een heleboel lastige termen die te maken hebben met deze sympathicus en parasympathicus. Maar als je ze even op een rijtje zet, zie je dat het best wel meevalt eigenlijk. De sympathicus wordt ook al het adrenerg-systeem genoemd. Met daarbij adrenerge neurotransmitters, oftewel adrenaline en noradrenaline, die zich binden aan adrenerge receptoren, of ook wel samengevoegd als adrenoreceptoren. En daar hebben we dan weer twee belangrijke hoofdklasses van, de alfa en de beta-receptoren, waarvan de alfa 1, alfa 2, beta1 en beta2 de belangrijkste zijn voor dit verhaal, omdat we daar medicijnen voor hebben die erop kunnen ingrijpen. Denk bijvoorbeeld aan de bekende beta-blokkers. De parasympathicus wordt ook wel het cholinerg systeem genoemd, met cholinerge neurotransmitters oftewel acetylcholine, en de cholinerge receptoren, oftewel de nicotine receptoren en muscarine receptoren, waarvan met name M2 en M3 receptoren gebruiken, omdat we daar medicatie bij hebben die erop kan ingrijpen. Nu weet je de basis van de Sympathicus en de Parasympathicus. Ga nu verder met de farmacologie hierover, die we hierbij kunnen gebruiken. Dus denk aan de Sympatico Mimetica, de Sympaticolytica, de Parasympatico-Mimetica en de Parasympaticolytica. Ik zie je in de volgende video. Bedankt voor het kijken!